Mijn naam is Arie Boomsma, team captain van de Nationale Sportweek dit jaar. En ik wil eigenlijk alle clubs, verenigingen, initiatiefnemers, mensen met sportideeën oproepen om mee te doen aan die Nationale Sportweek dit jaar. Presenteer je sport, maak er iets enthousiast van. Zorg dat al die mensen die jouw sport zien denken, hé, hey, dat wil ik ook een keer proberen. Zet hem op!